Masha. Sintje. Oh, Sintje. Kijk eens. Kijk eens Masha. Kijk eens. Oh, Masha. Goed zo Masha. Oh, Sintje. Masha. O oh, mascha. O oh, Sintje. Masja. Hey. O oh, mascha. Goed zo, Masja. O oh, Sintje. O oh, masja. Hey.